tip van deze week die gaat over het herbenoemen van bestanden. Ik schets eventjes de situatie. Um, ik bevind mij momenteel in Adobe Bridge. Daar gaan we ook moeten zijn om de functie te kunnen gebruiken. En ik heb hier een map openstaan met een heel pak screenshots die ik van de klant gekregen heb, zo gezegd. Nu, die screenshots hebben nog allemaal de originele naam. Zoals een, een Apple computer die je automatisch benoemt. Maar ik wil daar eigenlijk een meer zinvolle benaming aan gaan geven. Dus, wat ga ik doen? Ik maak mijn selectie van al de bestanden die ik wil herbenoemen. Dat is stap 1. Vervolgens gaan we bovenaan naar het menu Tools. En daar vinden we de optie Batch Rename dat geeft ons het volgende dialoogvenster. ik skip eventjes over de presets en ik ga naar het tweede gedeelte destination folder daar kunnen we aangeven wat dat er met die afbeeldingen moet gebeuren meestal kies ik om dat in dezelfde folder gewoon te herbenoemen maar je kunt ook zeggen kijk ik heb die nog in mijn download zitten en ik wil die terwijl ook verplaatsen naar een andere map op mijn computer of je hebt die originals ergens opgeslaan van je klant en je wilt daar een kopietje van in een andere map zetten. Dus drie opties die we hier kunnen kiezen om te bepalen waar dat de bestanden, de herbenoemde, heen moeten gaan. Dan hieronder... Daar gebeurt de magic, new filenames. Dat is een soort van configurator die ons toelaat om op verschillende manieren een nieuwe naam op te bouwen. Dus we zien hier al een eerste lijn staan en ik heb daar een drop-down menu. En daar kan ik gaan kiezen wat er dus moet gebeuren met de filename. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, ik wil daar tekst invoegen en mijn tekst zal de klantnaam zijn bijvoorbeeld. Ik ga ook een underscore erachter typen. Dan wil ik bijvoorbeeld date, time. En ik ga hier kijken, hop, hop, hop, wanneer ik dat gedaan heb. Today misschien. En ik ga daar gewoon de dag, de maand en het jaar van laten maken. Oké. Okay. Voilà. En wat kan ik nog doen? Ik ga hier nog een keer tekst, ik wil nog een underscore en dan vervolgens wil ik daar een sequence number achter hebben. Te beginnen bij 1, hop, en dat heeft maar twee cijfertjes. Laten we voor 3 gaan 3 digits nodig. Hieronder krijg ik dan al 1 preview te zien, dus dat zal dan klant X enzovoort worden. Alright, als je heel deze configuratie gedaan hebt, ga nog eventjes langs het eerste gedeelte met de presets. Misschien moeten we dat wel vaak doen, een dergelijke zoekvervang of herbenoeming van, uh, herbenaming beter gezegd, van je files. Dan kun je dit opslaan en dan heb je dat als een preset zitten. Goed, rest mij maar één ding te doen: rename. Hop, en hij verwerkt al die bestanden en geeft die netjes een andere naam. Quick and easy, dankzij Bridge, inbegrepen in uw Creative Cloud abonnement en via toolsmenu de batch rename functie. Go check it out. Tot de volgende tipvideo.